Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij de examenvraag filosofie. Ik zal je proberen een vraag uit te leggen die in het voorgaande jaar als moeilijk werd beschouwd. De vraag komt uit 2021, tijdvak 1. Eerst even heel kort iets over het examen. Uh, examenfilosofie wordt uh, worden niet per se als heel moeilijk ervaren. En als je hier ook kijkt in de analyse van Wolf, uh, op zich een goed examen, niet te moeilijk, niet te makkelijk. Maar, als we kijken naar de lengte, dan is het uh, wel wat lastiger. Je moet uh, echt doorwerken. En daar zit dan denk ik uh, de crux. Uh, het is veel, je moet veel kennis hebben. En je moet eigenlijk al meteen weten wat je moet doen. Dus als je te lang wacht en vraag en niet uitkomt en dan uh, niet snel doorwerkt, dan kom je aan het eind in tijdnood. Ook 2022, nog steeds naar hetzelfde, ik zag net 2021, uh, een lang examen uh, met veel vragen. Uh, niet zozeer per se heel moeilijk, maar zorg ervoor dat je al uh, door blijft werken en dat je als je het niet snapt gewoon even verder gaat. Anders kom je in tijdproblemen. Nou, eerst de inleiding. Er staat uh, altijd veel tekst in een examenfilosofie. Um, dit gaat over onzinwerk. Het gaat over tekst. Uh, een persoon die heeft een, uh, een baan, en het is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat ze precies moet doen. En um, die, die functie is niet duidelijk en de vraag is inderdaad: uh, is, is dit dan onzinwerk? De, nou, de specifieke vraag gaat hier over Hegel. Ik lees even kort voor. Uh, voor Lilian zijn werk betekenisvol als je daarin jezelf kunt ontplooien. En voor Hegel is. Uh, Individuele zelfemploiing niet voldoende voor betekenisvol werk. Nu de vraag: leg Engels kritiek op de atomaire vrijheidsopvatting uit, en leg vervolgens met Hegel's opvatting van arbeid uit dat de individuele zelfemploiing niet voldoende is voor betekenisvol werk. En die atomaire vrijheidsopvatting is door het hele boek eh, belangrijk, want dat is eigenlijk iets waar de schrijvers zich tegen verzetten. En de vrije markt met alleen een individu als compleet vrij, die altijd maar zijn, alleen zijn eigen keuzes maakt, dat is voor hen hem niet voldoende. Nou, Hegel sluit hierbij aan. Nou, Hegel is lastig uh, en hier nog een klein voorbeeldje en ik zou je toch proberen na het uit te leggen wat Hegel uh, probeert te zeggen uh, op zijn eigen manier. Het correctiemodel geeft aan uh, dat je dus aan moet geven wat die atomaire vrijheidsopvatting is en hoe Hegel daar ook kritiek heeft en de uh, opvatting van arbeid bij Hegel en dat dat uh, de individuele niet voldoende is, dat er iets meer bij hoort namelijk en ze noemen het hier een bestendige gezamenlijkheid, of eigenlijk een maatschappij. Nou, wat moet je dan doen? Kijk, je moet uitleggen dat bij Hegel um, de individuele vrijheid, is niet licht, of de, de vrijheid niet ligt bij het individu. Je bent pas vrij als je door een ander als vrij wordt erkend. Hegel noemt dat de anerkenning. En bij die anerkennung um, zorgt de ander ervoor dat je vrij kunt zijn. Ik zal je een klein voorbeeld geven. Stel, jij wil een drankje kopen in de bar, maar de barman negeert je, dan kun jij geen drankje kopen. Dus je kunt dan zeggen, ik ben vrij om een drankje te kopen, maar als de ander je niet vrij laat, in die zin inderdaad, en je, je dus niet erkent als een vrij persoon, dan heb je eigenlijk niks. Dus je hebt de ander nodig om vrij te zijn. het uh, stukje over de arbeid. Dan gaat het over de uh, bestendige gezamenlijkheid hè, dat er een aantal vakgenoten zijn die zeg maar, jou waarderen door jouw kwaliteit. Dat dus is niet werk. Wanneer zeg maar, ben je pas um, eigenlijk echt zeg maar betekenisvol, wanneer je vakgenoten en mensen die jouw werk kennen, die weten wat het waard is, ook het beoordelen als waardevol. Je kunt zelf wel zeggen dat het waardevol is, maar als anderen dat dit niet doen, dan is het eigenlijk dus nog steeds niet waardevol genoeg volgens hem. Het helpt altijd om na te gaan waarom welke eindtermen komt dit. Dit zijn eigenlijk twee eindtermen samengevoegd, eindterm 35 en 36. 35 gaat over de anerkenning, dat wordt genoemd de verdubbeling van het zelfbewustzijn. En 36 dat gaat over de arbeid, waarbij arbeid eigenlijk het individu euh, die, m, zijn behoeften bemiddelt. Dat betekent dus dat je hebt behoefte, maar je hebt een ander nodig ook om daar eh, zeg maar, aan toe te kunnen geven. Dus de mens is niet vrij vanuit zichzelf, maar hij dankt zijn vrijheid aan de gemeenschap. Je hebt die andere, de collectieve sfeer, de zedelijkheid, de maatschappij, heb je nodig waar anderen zich bewegen en jou die vrijheid verlenen. En daarom keert hij zich dus tegen de atomaire opvatting. En die atomaire opvatting is... Mensen als atomen die slechts kortstondige relatie aangaan, en maar daarna weer uit elkaar vallen en dus niet echt zeg maar, een soort binding hebben. De verdubbeling van het uh, zelfbewustzijn net al over gesproken. Het zijn van die zinnetjes, het ik dat wij, het wij dat ik word. lastig te begrijpen, hè, maar als je het dus ziet ernaar dat je de ander nodig hebt om vrij te kunnen zijn, dan is het denk ik wel duidelijk. En uiteindelijk, dus de arbeid. Je kunt je eigen bestaan voor een gegeven op de middel van arbeid. Waarbij je ook weer de andere nodig hebt. die je erkent als een waardevol lid van die samenleving. Je kunt de PowerPoint een keertje rustig doorlezen. Uh, hopelijk heb je iets aan deze uitleg. En ik wens je veel succes.